In deze korte film wil ik u laten zien hoe u in Digioffice kunt omgaan met versiebeheer. Versiebeheer in Digioffice kent vele vormen. Zo kan het versiebeheer van brieven anders worden ingericht dan contracten. Met versiebeheer komt u van concept tot definitief document, waarbij alle wijzigingen in de verschillende versies van een document bewaard zijn. Digioffice geeft u volledig inzicht in alle versies van een document en wie de wijziging heeft aangebracht. U kunt eerdere versies inzien of deze als nieuw startpunt gebruiken. Hier ziet u de 0.3-versie van een geregistreerd document. Ik ga dit document openen. Ik breng enkele wijzigingen aan in de tekst. En ik vraag een nieuwe versie aan voor dit document. In dit voorbeeld kies ik voor de 0.4. Ik verlaat Word. Ik ververs de tabel en zie nu netjes dat er 0.4 staat. Als ik eerdere versies wil inzien, dan klik ik op de rechtermuisknop en kies voor versies. Hier zie ik alle eerdere versies van het document. In combinatie met de module werkstromen kunt u versies van het document aanbieden ter controle aan anderen. De opmerkingen van deze personen worden bij het document bewaard. Uiteraard is ook een akkoord door middel van digitale ondertekening beschikbaar. Zo geeft Versiebeheer, eventueel in combinatie met werkstromen en digitale ondertekening, uw prachtige gereedschap om tot een einddocument te komen.